Dit is de Xiaomi bewegingssensor. De sensor werkt op het Zigbee protocol. Heeft een meetbereik van 7 meter en een angle view van 170 graden. In de verpakking vind je een kleine handleiding. Je vindt een voetje waar je hem op kan monteren. En die je eventueel later aan de wand kan hangen. En in verschillende hoeken kan monteren. Het voetje is 3 cm hoog. Je vindt de sensor zelf in, het, in de verpakking, deze is ook 3x3 3 cm en je vindt nog een extra stickertje. Deze sensor die meet uh, dus beweging maar ook de lichtsterkte wat je eventueel weer in de flows kan gebruiken om uh, dingen op het aantal luxe te schakelen. Laten we eens gaan kijken hoe we de sensor kunnen gaan koppelen in, uh, in Homey. Dus we ik pak even de Homey app erbij. En dan ga je naar het apparaten en vervolgens naar het plusje in de rechterbovenhoek. Nu heb ik de Aquara en Xiaomi Zigbee app al geïnstalleerd. Heb je dat nog niet gedaan, moet je dat eventjes doen. En dan kunnen we daarop tikken. En dan zien we hier Aquara motion sensor staan. Nou, die willen we gaan toevoegen, dus daar tikken we op. Zeggen we installeren. En nu krijgen we weer een wizard en hij zegt dat hier op de zijkant zit een klein knopje en die moet je 3 seconden indrukken. Het ledje gaat knipperen en zoals je ziet wordt hij nu toegevoegd aan HOMI. Dus daar moeten we even op wachten. Nu is de sensor toegevoegd aan HOMI en we zien dat hij al meteen de beweging detecteert nu we hem even lang ingedrukt en nu zien we hier bewegingsalarm is aan en nu zien we zien hier helderheid die moet je nog eventjes uh, gaan detecteren maar dat zal zo meteen wel komen daarnaast zien we nog een batterijtje nou, die is goed en daar krijgen we nog een uh, een tabbladje met uh, wat er allemaal gebeurd is kijk hij heeft inmiddels uh, de helderheid ook uh, gevonden kunnen we hier nog op het tandwieltje drukken voor de instellingen? Dan kunnen we een naam en een zonne gaan opgeven. En als we dan bij de geavanceerde instellingen gaan kijken, dan kunnen we hier nog het, de schakeltijd invullen wanneer de bewegingsalarm uit moet. Ik zet die meestal zelf op 60. Dus na een minuutje gaat die uit. Nou, Batterijalarmwaarde bij 20% vind ik prima een hacked sensor. Die kan je eventueel kunnen invullen, uh, op internet gaan er wat uh, uh, tutorials rond om deze sensor uh, uh, een kortere bewe bewegingstijd te geven en dan moet je een paar draden solderen en dan uh, krijg je, gaat hij sneller dan die 60 seconden gaat hij uit. Dus mocht je dat gedaan hebben dan kan je dat hier aangeven en voor de rest zien we hier nog wat uh, gegevens van de sensor. Klik ik op het plusje in de rechterbovenhoek en dan gaan we eens kijken naar de flow editor. Nu we in de flow editor zijn gaan we eventjes in de ALS kolom kijken. En nu zien we hier de sensor. In de ALS kolom kan je zeggen beweging gaat aan of beweging gaat uit. De helderheid is veranderd. Je kan de batterijwaarschuwing in flow van maken of het accu niveau is veranderd. Als we dan in de N-kolom gaan kijken, dan zoeken we de sensor weer op. En dan zeggen we: de Bewegingsmelder is aan, of de, de batterijwaarschuwing is aan. We kunnen natuurlijk ook weer uh, inverteren, dus ik kan ook zeggen: De Bewegingsmelder is uit, of de batterijwaarschuwing is uit. Dan gaan we eventjes naar de dan kolom En dan zoeken wij de sensor weer op. Oh, in de dankkolom hebben we geen uh, kaarten. Leuke video doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En als je toch bezig bent, klik meteen even op dat belletje. Dan krijg je elke keer een nieuwe notificatie als ik een nieuwe video plaats. Wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie jullie graag weer bij een nieuwe.